Hoezo heb ik na negen jaren van pesterijen nog steeds last van mijn onzekerheden? In deze Storytime ga ik het je vertellen. Iedereen heeft wel eens last van onzekerheden. Ik ook, jij ook, een bedrainer. De grootste koning van de wereld. Iedereen. Maar hoezo is mijne dan, dan zo bijzonder? Hoi, <lacht> welkom bij een nieuwe video. Ik wil als eerst even zeggen, ik heb een andere lamp. Uh, waardoor mijn gezicht iets anders opklaart. Maar ik vind het altijd fijner om uh, met gesloten gordijnen... ...te filmen omdat je dan één steady licht hebt in plaats van verschillende kanten. En daarnaast het licht komt van één kant, waardoor ik dus van één kant gezicht wat meer ophelderd ben dan van de andere kant. En ik kan nergens in dit huis goed filmen omdat alle ramen aan één kant staan. Nou, als allereerste begon allemaal op de basisschool. Ik had een juffrouw en ik zat op twee verschillende basisscholen. De eerste zat hier twee minuten vandaan en de tweede die zat hier een half uurtje ongeveer vandaan, twintig minuten. En um, bij mijn eerste basisschool was het al behoorlijk snel duidelijk dat ik um, iets anders en um, op een andere manier ben opgegroeid. Omdat alles onwennig voor mij was en heel erg angstig en heel erg anders werd gedaan dan dat het mij geleerd was. En dat leek al dus op de basisschool dat ik dus een heel ander patroon had gekregen dan mijn... Uh, klasgenoten, omdat ik op de eerste schooldag weet ik nog dat ik straf kreeg, omdat ik het liedje hoofdschouders knieën teen niet mee kon zingen of mee kon doen, waardoor ik voor straf in de hoek werd gezet. En op die manier zijn ze dus naar een andere school gegaan, maar wat mijn ouders niet wisten was dat de juffrouw die mij toen een tijd straf gaf ook naar een andere school ging. En dus zat ik op een andere school, maar nog steeds met dezelfde juffrouw, na nou, één groep drie à vier begonnen pesten en ik kreeg toen de vraag of ik werd gepest, maar omdat ik meer een angst had voor de kinderen die mij pesten dan voor de mensen die me konden helpen, had ik nee gezegd, waardoor ik dus mijn enige kans op dat het gestopt zou worden um, eigenlijk weggegooid had, omdat ik grotere angst had voor de leerlingen dan voor wie dan ook. En dat bleek al gauw duidelijk later, dat vertel ik u later in het verhaal. Maar um, ik had nooit echt echte vrienden. Ik had altijd dat ik in mezelf was gekropen en dat ik altijd op mezelf was. Nou, nadat ik groep 8 had afgerond, um, ben ik eigenlijk naar de middelbare school gegaan. En daaruit veranderde ook eigenlijk best wel weinig in het begin. Maar één ding wat voor mij heel erg belangrijk was, was dat ik een beste vriendin kreeg. En um, eigenlijk überhaupt een vriendin was voor mij al een godsgeschenk. Maar een beste vriendin had ik nooit van mijn leven kunnen dromen. Toen die tijd. Deze tijd denk ik daar toch heel anders over. Um, maar ik kreeg dus een goede vriendin. En um, zij kwam voor me op. Ze zat nog wel eens te plagen. Maar daar had zij een grens in. Waardoor zij wist wanneer ze te ver ging. En zij wist wanneer ze moest stoppen. En dat deed ze dan ook. Dus voor haar zag ik het nooit echt als pesten. Maar meer als plagen gewoon. Om de vriendinnen. En daardoor wist ik dat het wel echt vriendschap was. En geen fake vriendschap of wat dan ook. Na vier jaar van de vijfjarige middelbare schoolopleiding um, stopte het pesten. Het laatste jaar van de vierde klas, het um, is een beetje ingewikkeld, de vierde klas doe je twee keer op de school waar ik zat. En wij deden het in anderhalf jaar. Dus ik had een half jaar en dan hadden we een gesprek. Toen stopte het pesten en toen had ik nog een jaar de tijd. Zo moet je het zien. Maar um, ja, na vier jaar stopte het pesten. Maar dus na, na uh, vier jaar verpesten is het eindelijk gestopt. En het laatste jaar, dat kan ik je vertellen, was echt het allerleukste schooljaar ever. En het was ook voor het eerst dat ik na school niet meer bang was om nog even wat langer op school te blijven, om te chillen en noem het maar op. En na de laatste schooldag daarvan ging ik vroeger meestal altijd gelijk naar huis. Maar toen ging ik niet gelijk naar huis omdat ik het enorm gezellig had met mijn vrienden. En noem het maar op, dus ik was wel heel erg gelukkig en ik vond het jammer dat ik het nooit eerder heb mogen meemaken. Um, tuurlijk, ik was nog heel erg onzeker. Dat bleek al gauw op de opleidingen die ik koos. De eerste opleiding, daar zat ik met allemaal mensen die ouder waren dan mij. Ik was 17 in die tijd en zij waren tussen de 32 en de 80 en sommigen die waren 20. Of 25, dus die waren allemaal ouder dan mij. En um, daardoor voelde ik me ook een stuk zekerder en een stuk fijner in mijn velf. Uh, omdat de klas niet pestte. En het was zo erg lekker gemixt. Dat je ja, pesten kwam daar gewoon niet, niet aan bod. En niemand dacht erover. En iedereen had het gewoon naar zijn zin. En iedereen kon met iedereen opschieten. Dus de chemie in de klas was perfect. En dat, dat bleek ook al heel gauw omdat ik klaar was met de opleiding had ik nog een half jaar en dat ik even thuis of moest werken of wat dan nou. ook. En ik merkte toen al best wel snel dat ik nog best wel angstig was. En dat ik toch nog wel wat littekens had van het pesterijen. En dat kwam voor in de faalangst die ik altijd had, maar nooit durfde te uiten. In de onzekerheid dat ik altijd wat langzamer deed, omdat ik niet zeker wist of ik het goed deed. In andere vormen ook eigenlijk. En dat zijn er heel veel maar zoals ik al zei, de tweede klas die begon, of de, tweede jaar van mijn op, of de tweede opleiding begon. En de klas was meer mijn leeftijd. Ik was 19 in het jaar. En ik zat um, met leeftijdgenoten, waardoor ik me heel snel ongemakkelijk ging voelen. En niet op mijn gemak, omdat ze even oud waren als mij. Dus ze kwamen een beetje uit hetzelfde jaartal als dat ik geboren werd. En hebben we op dezelfde school gezeten. Tenminste, we komen net allemaal van het VMBO. En daardoor was ik wel... Heel erg bang dat ze weer gingen pesten of dat ik werd gepest. En het was niet zozeer dat ik werd gepest, maar ik had ook niet echt een band met iemand. Ik praatte ook met bijna niemand. Ik zat met niemand, ik was vaak alleen. Ik durfde met niemand mee te gaan. In die zin, als iemand zei van kom, we gaan spijbelen, deed ik niet. Omdat ik zo onzeker was en angstig was en uh, niet durfde. Allemaal omdat ik bang was, uh, weer gepest zou worden omdat ze tegen me zouden gebruiken. En daarnaast was het de faalangst. Dus als ik voor de klas stond, was ik enorm bang dat iedereen iets ging zeggen of denken of vinden van mij. En dat vonden ze al. Dus ik eh, zat niet lekker in mijn vel op dat moment. En de opleiding duurde twee jaar. En ik was blij dat de opleiding klaar was. Want eh, toen ging ik ook weer gelijk naar huis. Meestal blijf je nog even chillen voor een hapje, voor een drankje. Noem het maar op op het ROC. Of je gaat lekker nog eventjes roken of wat dan ook. Maar dat deed ik niet. Ik ging gelijk, nadat de diploma uitreiding was, ging gelijk naar huis met mijn ouders. Omdat ik... Ik had toch niemand daar. Niet dat ik met iemand wilde zijn. Dus toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik gezegd dat ik niet meer verder ging uh, leren. Ook omdat ik een angst had dat ik weer met leerlingen kwam van mijn leeftijd. En dat het beste dan wel zou gebeuren of wat dan ook. Dus toen ging ik werken in 2015 ongeveer. Ja, in 2015 ging ik beginnen met werken en in het begin was ik heel erg bang en onzeker en durfde ik niks te vragen of te doen. Maar na de maanden toen uh, leerde ik dat je niet altijd onzeker mag zijn op de werkvloer omdat je toch wel met elke dag onbekende mensen staat. Um, ik werkte in de winkel voor de mensen die het wilden weten. En um, daar moet je wel leren dat je een harde rug moet hebben, omdat ze anders zo over je heen lopen en zoiets bij je doen, waardoor je geen andere keuze hebt. Dus in de winkel heb ik echt wel geleerd dat je harder moet zijn dan wat je eigenlijk bent en dat je echt af en toe je bitchface moet opzetten als je echt wilt dat mensen naar je gaan luisteren. Dus dat had ik heel erg geleerd. Um, maar omdat er zoveel dingen waren gebeurd. En toen wilde ik dat niet meer, omdat ik dacht: is dit nou echt wat ik wil de rest van mijn leven? Werken in de thuiszorg? Nee, niet dat ik iets tegen thuiszorg heb. Maar, um, dus toen ben ik uh, gaan kijken voor een nieuwe opleiding. En toen dacht ik: ik vind winkelwerken altijd superleuk. Dus ik ga gewoon voor assistentmanager. Toen ben ik uh, gaan solliciteren weer in een winkel waar ik vroeger gewerkt had. Maar dan in een andere regio. In 2018 ben ik dus met mijn BBL-opleiding begonnen. En um, toen was ik al een stuk zekerder van mezelf. Omdat ik ook wel een beetje tegenduw kreeg van de, de baas die daar stond. En ik weet nog heel goed, in 2018, toen uh, kwam er een tv-programma. En ik had een te grote mond. <laughs> ik meen het, ik had een te grote mond. Omdat iemand voor de tv uh, of voor de kast uh, Iemand moest op tv uh, iemand anders helpen, Jim en Marleen. En die persoon was ik, omdat ik kassa moest draaien. En iedereen die durfde niet en wilde niet op tv komen. En ik zei, ja, ik wil ook niet, maar uh, ik doe het toch, weet je. En toen zei de baas, toen wil je anders dat ik het doe? En toen zei ik met mijn grote wafel, nee hoor, dan doe ik het wel. Heb ik geweten hoor, ik heb het geweten. Um, want ik heb die video nooit echt teruggekeken, want ze, mijn collega's hebben de video natuurlijk gefilmd. Het was zo dat op dat moment stonden er. Moet ik even goed natellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen om mij te kijken. Nu heb ik al gezegd dat ik faalangst heb. En dat toen ik voor mijn klas stond dat ik al mega angstig werd. Eigenlijk Jim Marleen, de cameraman, de geluidsman. Ik denk de manager van een van de twee van het programma en mijn leidinggevende en de assistent daarvan en een collega daarvan stonden te kijken naar me toen besefte ik me pas wat heb ik in mijn hoofd gehaald. Dat ik zeg ja hoor ik doe het wel even. Het viel echt niet mee. Natuurlijk het, het, het was twee minuten en het was gewoon hetzelfde als altijd maar omdat er zoveel mensen mij konden bekritiseren en ik besefte op dat moment heel Nederland kan en zal die video gaan zien van mij en ik weet niet hoe lang ik in beeld ben... werd ik mentaal helemaal angstig in mijn hoofd. Ik zat helemaal te shaken en ik kon niks doen of ik, ik zat te trillen. Maar ik heb er wel heel erg eigenlijk van geleerd van... een grote bek is niet altijd goed, maar het brengt wel hele leuke dingen mee. Dus dat heb ik in mijn zak gestoken en ik ben ook blij achteraf dat ik het altijd heb gedaan. Het, het is misschien heel erg akkoord dat ik het heb gedaan en ik schaam misschien enigsteels omdat ik zo gaan trillen ben, maar... En ik leerde toen echt dat ik af en toe misschien mijn mond even dicht moet houden. Maar oké, okay, um, uiteindelijk toen, toen was het 2020 en toen was ik overgeplaatst naar mijn oude filiaal waar ik uh, voorheen was ontslagen of mijn contract is opgezet geef als contract kreeg en mijn stagebegeleider die uh, was toen daar ook heen gegaan. Ja, en in 2020 gebeurde iets waarvan ik eigenlijk wilde dat het voorkomen kon worden. Want het heeft mij wel heel erg in een diep dal gebracht. Net zoals in 2015 ben ik ook doordat ik mijn klasgenoten of mijn leeftijdgenoten zat... ...ben ik in een diep dal terecht gekomen waar ik heel lang uit moest vechten. Ja, het duurde ongeveer vier jaar voordat ik daar helemaal uitgevochten was. En ik weet niet hoe lang het nu zal gebeuren, omdat ik een half jaar... Ben, ik ben een half jaar letterlijk weggeprobeerd te pesten. En op een gegeven moment heb ik zelf maar de keuze genomen, ik kies voor mijn geluk. Ik blijf niet langer kiezen voor, voor een ander. Want ik deed het in principe voor een ander altijd, maar eigenlijk deed ik het nooit voor mezelf. Dat ik zo lang bleef te laten zien dat ik het wel aankom en dat de pesten mij niet zou raken meer. Maar het, de pest op de werkvloer nam een behoorlijke, heftige situatie aan. Maar ik werd in mijn functie werd ik teruggezet naar, naar een weekendhulp. En dat betekent dat je niet kassen mag draaien zonder uh, leidinggevende die toezicht over je houdt. Je mag geen bepaalde transacties doen zonder dat je leidinggevende erbij staat. Je mag niks tegen de klant zeggen zonder dat je leidinggevende erbij staat. En het was steeds dat die leidinggevende erbij moest staan en dat... Snap ik, als je nieuw bent, want we kregen een nieuwe leidinggevende. Ik was daar al best wel bekend met alles. En als je had gezegd wat ik wel en niet mocht zeggen, dan had ik dat gelijk gedaan. Maar omdat dat niet gedaan was en ik gewoon alles moest vragen om te doen, was het zo dat ik echt dacht, ja, maar dit is zo bullshit. Echt letterlijk, dit is zo bullshit. Want het was ook niet gelijk in het begin. Het werd er later pas ingewerkt. En dat is gewoon iets heel doms. Waardoor ik dacht, ja maar dit klopt niet. Ik vertrouw het niet en ik vertrouwde hun niet. Uiteindelijk is het zo gelukt om mij weg te werken. Maar ik ben niet weggegaan omdat zij het voor elkaar kregen. Ik ben weggegaan omdat ik kon kiezen op dat moment voor mijn eigen hachje te redden. Want ik heb altijd vroeger gezegd, ik laat me niet nog een keer pesten. Gebeurt dat, dan kies ik liever om weg te gaan. En klinkt heel hard. Maar als je negen jaar van pesten erop hebt zitten en je hebt er eindelijk een paar jaar een normaal leven op zitten. Dan is pesten, als dat weer erin komt... Dan is dat zo'n harde klap dat je eigenlijk denkt van dit wil ik niet meer, dit, dit doe ik niet meer. Ik kies om te vluchten dit keer. Ik ga niet nog een keer kiezen om te vechten. Want dat gevecht ga ik niet winnen. En ik was ook letterlijk op de verliezende hand omdat ik merkte dat ik dat half jaar dat ik zonder mijn oude gegeven zat. Dat ik echt symptomen heb gekregen van een burn-out. Omdat ik mentaal helemaal naar de kloten ben geholpen. En het is grof en het is brutaal en het is onverantwoordelijk. Know. Ik heb het een half jaar geprobeerd te rekken, dacht ik bij mezelf, ik ga wel gelijk mijn ontslagbrief laten tekenen en dat ik stop, want ik wil niet nog een maand langer op zoek gaan naar iets anders. Ik wil gelijk stoppen, want ik had mezelf voorgezet, als ik niet wordt aangenomen in een maand voor mijn opzegtermijn, ga ik beginnen met een studie. Waarom? Omdat ik sowieso altijd al met kinderen wilde werken en ik had er al het een en ander over gelezen en ik had er al flink over nagedacht. Dat is ook een paar redenen waarom het zo lang duurde voor mij. Maar toen ik mijn ontslag had aangegeven en aangekondigd tegen de leidinggevende, is die week, mijn laatste week, of toch is het mijn laatste maand, voor mijn opzegtermijn? nee, zeg ik het goed, mijn laatste periode voordat ik op vakantie ging, want ik had dan nog vier weken openstaan, of drie weken openstaan voor vakantie, die heb ik ook opgenomen gelijk, dus ik hoefde nog maar twee weken te werken ongeveer. Ehm... Um, <tus> Nou, twee weken ongeveer te werken. Was, die twee weken was een hele andere sfeer. Het was de dag, daarna was ik dan weer aan het werk. Want ik had die dag dan vrij. Was het gelijk helemaal chill, die, die sfeer. Er was niks aan de hand. Er werd niet op mij gekeken. Er wordt niet gezegd van, ja, je moet mij erbij halen. Ik mocht gewoon weer een toertje doen. Ik mocht gewoon dingen doen. En toen wist ik, ik heb de goede keuze gemaakt. Maar daarna, nadat ik um, ontslag had, toen wist ik... En nu moet ik mezelf weer erop trekken voor mijn nieuwe opleiding. want toen moet ik sterk genoeg zijn. En ik weet dat ik gewoon vijf kilo was afgevallen. Het is een hele hoop in twee weken in de tijd. Het is echt een hele hoop. Ik at genoeg, ik dronk genoeg, ik bewoog gewoon genoeg. Maar omdat ik zo erg functioneerde, mijn lichaam extra veel, ja, ik denk, spieren of wat dan ook. gewrichten of wat dan ook, iets waardoor ik meer kilo's afviel dan dat ik aankwam. Ik werd ook steeds moer wakker. En toen wist ik, dit is niet goed. Ik was wel doodsbang om um, iets te plaatsen op social media of iets te zetten. Op social media, die periode hebben jullie ook meegekregen dat ik op een gegeven moment een dus stop zette op dit kanaal. Dat was dus eigenlijk de echte reden. Omdat ik op werk zo erg naar beneden werd gedrukt dat ik gewoon niks meer durfde. En ik was gewoon echt heel erg bang dat iemand iets zou doen waardoor ik, um, ja, waardoor ik eigenlijk nog slechter er vanaf zou komen. En um, ik werd ook letterlijk op social media in de gaten gehouden door de assistent Zij checkte elke post die ik plaatste. Tot het moment dat ik mijn laatste werkdag heb gehad en met vakantie ging. Toen stopte te denken en ik wist dat zij toen mij probeerde erbij te krijgen dat zij iets probeerde, zodat zij mij via social media eruit kon krijgen. Dus die komt zichzelf nog wat tegen, weet je. Dus toen ik de opleiding ging beginnen, toen um, was ik heel erg onzeker. Ik weet dat die meiden mij niet zullen pesten. Dat weet ik duizend procent en dat zou ik ook honderd procent blijven denken omdat ze zo ontiegelijk lief zijn. En ze komen zelf van een andere mbo-opleiding. Dus zij, zij, als ze gepest zijn, worden ze ook al een tijdje niet meer gepest. En hebben ook onzekerheden. En het zijn jonge meiden, maar ze hebben heus wel het fatsoenlijke hersenen. Dat ze zelf ook wel weten, we pesten je niet. Waarom zou je iemand pesten? Dus ik, um, ik voel me enigszins vertrouwd in de klas. Maar anderzins ben ik nog wel heel erg op mijn hoede. En uh, bied ik mijn excuses aan omdat ik nog steeds heel erg angstig ben en heel erg bangig ben met um, Stel dat ze me niet leuk vinden of ze vinden me niet aardig of ze vinden me toch te oud en ze zouden grapjes over gaan maken. Ik kan daar niet zomaar mee ophouden met opleiding, want ik koos voor mijn opleiding te beginnen. En ik heb geen hoger niveau dan niveau 2 gehaald, Omdat mijn mbo 3 diploma heb ik op één vak niet een diploma kunnen halen. En dat is heel erg zuur, kan ik je vertellen. Dus ik vind het enigszins, vind ik het heel dapper van mezelf dat ik gewoon een opleiding ben begonnen. En anderszins vraag ik me af, ga ik het wel halen? Durf ik dit wel aan? Blablabla. En waaraan ik merk dat ik na negen jaar nog steeds last heb van mijn onzekerheden. En dat mijn onzekerheden door alles wat ik heb meegemaakt in, in dit verhaal wat ik u heb verteld in korte versie, um, toch wel wat meer moeilijker zijn om te overwinnen. ...dan de meeste. Omdat ik toch... Ja, het, het sprankelt zich steeds weer op... ...dat ik weer word gepest of word buitengesloten of wat dan ook. En dat is gewoon iets wat niet leuk is... ...als je het elke keer mee moet krijgen en elke keer weer mee moet maken. En ja, daar moet ik mee dealen. En kan ik gewoon niks anders dan dag per dag aankijken hoe het gaat... ...en proberen mezelf er, er tegen op te knokken... En weer bovenaan die top te komen staan dat ik zeg van, hé, hey, jij hebt iets niet wat ik heb. En dat is mijn onzekerheid. Want mijn onzekerheid maakt me ook erg mooi. En dat doet iedereen. En dat heeft iedereen. Dus schaam je vooral niet voor je onzekerheid. En wees blij dat je onzeker kan zijn en mag zijn. Want sommige vrouwen die zijn zo zeker als weet ik wel niet. Maar die zijn gelijk de bitjes van de school. Of die zijn gelijk de bitjes van het gezin. Of die zijn de bitjes van de straat. Wees blij dat je af en toe zo onzeker als de bestbokken mag zijn. Vond je deze video nou leuk? Doe dan nog even een blauwe duimpje omhoog. Heb je wat gehad in deze video? Doe dan ook het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren of hier op de zijkant. En dan zie ik je graag volgende week zondag om 7 uur bij een gloednieuwe video. Doei!